De toekomst is dat heel Nederland contactloos gaat reizen. Mijn naam is Ronald Kuipers, ik ben een van de co-founders van Mobiliteitsfabriek. We bieden een kaart met een app met een platform. En dat geheel maakt mogelijk dat mensen, reizigers van verschillende mobiliteitsdiensten gebruik kunnen maken: zoals OV, tanken, parkeren, deelfietsen. En dat alles bieden we White Label aan. De uitdaging die we hebben gehad is dat we op een hele korte termijn binnen een aantal maanden een nieuw product moesten lanceren. Dat probleem, die uitdaging, hebben we ingevuld samen met Enrise. Enrise onderscheiden zich van andere ontwikkelaars, toch wel echt op een openheid naar de klant toe en op een professionaliteit. Samen een team vormen en ervoor gaan. De sprint 0 was een nieuwe ervaring voor ons, een hele positieve ervaring. Want we hadden eigenlijk een één middag hebben zowel de tijd, de features, het budget, het project vormgegeven. Met de ontwikkelaars van Enrise en de business onze kant. En aan het einde van sprint 0 wist iedereen exact wat er over drie maanden opgeleverd zou gaan worden. De toekomst is dat heel Nederland contactloos gaat reizen. En als heel Nederland gaat reizen, dan hebben we een enorm platform nodig om dat te kunnen faciliteren. En we gaan komend jaar dat samen met Enrise oppakken.